Het zijn mensen die allemaal wat van je willen als artiest, maar niet als mens. Mm. En dat maakt het eenzaam. Je weet nooit wanneer iemand tegen een media artiest praat of tegen een media mens. Hoi, ik ben Rowan en je kijkt naar SpotOn, het platform voor en door vrouwen. Voordat ik doorga wil ik je eerst vragen om je te abonneren op ons kanaal hieronder. Klik ook op het belletje en help SpotOn de winter door. Mijn gast van vandaag is een hele jonge vrouw die al best wel veel heeft meegemaakt. En ondanks alles is ze niet bij de pakken neer gaan zitten, maar leeft zij nu haar wildste dromen. Als ik zeg. Melly, Melly, Melly, Melly. Wat zeg jij? Aha, Numidia. Goed, Nymidia, thanks. Thanks dat je hier bent, man. Ja, geen dank, man. <laughs> Welkom in de Spot-on-studio. Hier naast mij zit dus een hele, toch wel vibrant persoon. te shinen. shine. Ben je eigenlijk altijd al zo'n heel stralend springende persoon geweest, toch niet? Ja, altijd. altijd, Echt altijd. Overal waar ik kom is het door. Ook in de klas was ik altijd de eerste persoon die... Uh... eruit werd gestuurd? Eruit werd gestuurd, mm. omdat mm -hmm. ik viel altijd op. Ik ging gewoon altijd veel praten. Ik wou altijd veel weten over mensen. Oh, of ja. veel over mezelf vertellen eigenlijk. Oh my gosh. Dat vond ik geweldig. Oh ja, ja, ja. Dus jij was degene die er zeg maar voor zorgde dat de klas moest nablijven of zo, of nog langer moest blijven. Ja, zo... ja, ja. Ik ken die persoon, ik had altijd de hekel aan die personen. Ik was die persoon. Oh mijn Wel, nou hopelijk kunnen we nu wel vrienden worden, ja, zeg maar nu sowieso. tijdens dit interview. Uh, ik had het net in de intro er al een beetje over. Je hebt veel meegemaakt ja. en je bent pas hoe oud? Ik ben net 21 geworden. Woe, ik moet echt wennen, ik wil bijna 20 zeggen. Je oh, maar... bent echt een jonge meid. Maar 21 jaar en binnen die 21 jaar um, heb je nu inmiddels al burn-outs achter de rug. Ja. Een uit huisplaatsing achter de rug. Ja. En toch zit je hier te shijnen. Ja, ik, uh, ik zeg altijd, ik moet positief blijven denken. Ik geloof echt in de zin: alles gebeurt met de reden. Dus um, als er iets negatiefs gebeurt, haal ik er iets positiefs uit. Waardoor ik gewoon mezelf niet uh, laat verdiepen in het negatieve gedachten. Mm -hmm. Dus dat heeft me eigenlijk super sterk gehouden. En dat heb je gewoon ook als jonge meid is al ja. gehad. Want um, als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, zijn er echt wel momenten dat ik de handdoek in de ring wil gooien. Ja. Hoe, hoe ga jij dan door die momenten heen? Nou weet je, ik heb het natuurlijk ook. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Mm -hmm. Alleen het moment dat ik, dat ik me zo voel ga ik gelijk iemand bellen waar ik mee kan praten. Of ik ga muziek maken of ik ga even stuiteren door de kamer en dansen <laughs> en muziek keihard aanzetten. Weet je? Oh, wow. ja, ja, ja. Dat was wel echt een ding. Ook thuis altijd bij mijn ouders uh, ging ik naar boven en dan had ik zo'n... Een hele grote box op mijn kamer en dan ging ik maar... Hoe heb je dat daar gekregen? Hebben ze dat gewoon toegelaten? Ja, mijn vader is muzikant. Mm. Dus mijn vader is ook gewoon die man die altijd muziek was. Daar heb je het dus van. Ja, <laughs> dus ja, ik doe het ook. En ja, het, het, in ons huis is dat gewoon iets normaals. Mm. En zou je zeggen dat muziek ook echt je redding is geweest? Of echt zo datgene is geweest wat jou uit de put haalt? Ja, 100%. procent. Mm. Ik denk dat als muziek uh, er niet was, dat, dat het heel anders zou aflopen. Hoe dan ja. bijvoorbeeld? Hoe zou het zijn? Dan? Ja, Ik denk dat ik, dat het niet, dat ik niet nu niet op een goede plek zou zitten, mm. denk ik. Muziek haalt mijn beste kant naar boven en geeft mij ook gewoon het gevoel dat ik, dat ik in mijn leven kan geloven. Dus dat ik ver kan komen en dat ik iets waardevols heb waar ik mee in kan groeien. Mm -hmm. Over je muziek gesproken, hè? want er zijn nogal wat mensen. Hè? We, moeten, we moeten het toch altijd hebben over die meningen van de mensen thuis. Ja. Er zijn ook wel mensen die het hebben over jouw gebruik van autotune. Ja. <laughs> Waarom vallen mensen daar zo over? Want ik ken een Ronnie Flex ja. en daar, daar hebben mensen precies geen probleem nee. mee. Ja, ik, denk dat het, ik denk dat het juist een compliment is, ja. want dat betekent dat ze dus mijn sound mooi vinden, zeg maar hoe ik echt zing. Mensen kennen mij ook natuurlijk van het kleine meisje die met haar vader zong en het meisje die mede aan de voice kids en Cute. tot de finale kwam en dat soort dingen. Dus zij zijn gewend dat ik gewoon altijd echt zien. Dus ik, ik snap hun frustratie en ik, ik zal hun ook gerust stellen binnenkort gaat het wel beter, maar oh. gaat de autotune wel steeds meer weg. Okay. Maar uh, ja, het is gewoon een stel. Het is mm -hmm. gewoon een sound die iedereen lekker vindt, vooral in de zomer. Yeah. Lekker liedje op. En, ja, dat vond ik gewoon even, ik zat in die vibe om dat te maken en yeah. daarom heb ik dat gedaan. Ja, nou ja, super duidelijk vind ik. Ja. En um, uh, je hebt wel laatst op je Insta heb je dan een filmpje gepost van de one and only Edda James. Hey. Je zong een liedje van Ella James. Yeah. Was dat dan een soort van, like, je Beyoncé moment? Weet je? Back in the day had Beyoncé yeah. ook zo'n moment dat mensen zeiden, ik zit yeah. niet live. En toen starten ze zo'n persconferentie live. Om te laten weten van, Yo, ik kan wel uh, zingen uh, en yeah. heb je nog vragen? Heb je was, dit, was dit jouw ja. Beyoncé moment? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, toch wel even. maar er komt nog een mooiere moment. Zeg maar. uh, ja. is, is dat dan zeg maar, de route die je eigenlijk op zou willen gaan? De, ja, de route die ik echt op zou willen gaan is, finally wil ik wel. Uh, echt, uh, sowieso international business, dus ik wil echt wel richting Engels gaan en hmm. uh, uh, pop music doen en gewoon de bigger stages, je, de grote stage, uh, ja. veel meer. Nederland is eigenlijk te klein. Yeah. Ja. Ja, ik, ik denk het wel. Ja. Voor mij denk ik wel, omdat ja. ik gewoon vroeger al te te erg opkeek naar best wel grote artiesten, maar ook gewoon echt artiesten met kwaliteit. Mm -hmm. En Waardoor ik best wel wat kennis beheers in, in, in zangtechnieken en muziek en dat soort dingen. Dus ja, mm -hmm. het is gewoon, soms is het gewoon even lastig om dat niet te kunnen doen, zeg ja, maar. Omdat precies. daar, daar mijn hart toch wel echt ligt. Ja, ja, ja, nou ja, wie weet, wie weet wat er nog in het verschiet ligt. Hè? Als je groot kun je er grote dingen doen. Ja, gebeuren. Ja, toch? zeker, zeker. Heb zeker. je wel nu het idee dat je het nu hebt gemaakt? Of wanneer is een gigantisch? Nee, nog niet? Nee, nog wanneer niet. Wanneer heb je het nog gemaakt? Ik, ik, ik ben echt een persoon, en dat is denk ik wel een slechte kant van mij. Oh. Ik, ik, ik ben niet tevreden. Zeg maar als het gaat om mezelf, mm -hmm. uh, ben ik nooit tevreden. Ik mm -hmm. moet altijd door. Mm. meer, meer, meer, meer, meer, dus het ja. Maar sta je dan wel stil bij je successen zoals bijvoorbeeld bij de FunX Music Awards? Nou, ik heb af en toe wel mensen om me heen die tegen me zeggen, "Mia, geniet even van het moment, right. want ik loop me dan allemaal te stressen, weet je. Inderdaad. Dus er yeah. zijn wel echt mensen om me heen die dat tegen mij moeten zeggen af en toe, yeah. omdat ik dat zelf gewoon niet echt kan ofzo. Ja, mijn ouders hebben het zo in mijn hoofd gezet van je moet door, je moet door, je moet door, je moet door. meer succes, meer, meer, mm. het is nooit genoeg, meer, meer, mm. <laughs> yeah. nou, niet goed. stoppen, niet stoppen, meer. <laughs> nee, soms gewoon even op de rem drukken, even, even realiseren man, het is zonde, want je, yeah. je beleeft nu zoveel mooie hoogtepunten eigenlijk, yeah, yeah. toch? Ja. Yeah. Echt even stilstaan. We gaan, uh, we gaan straks verder praten met New Media en dan gaan we het met je hebben over of er een keerzijde is van de room, ik ben heel benieuwd. Maar eerst gaan we door naar jullie kijkersvragen. Heb je broers of zussen? Nee. Ik ben enigst kind. All alone. Yes. Heb je een vriendje? Ja. Wat is je lievelingspersoon? Lievelingspersoon. Even na te denken hoor. Ja, ik denk, mijn ouders toch. Hoe ben je ooit met zingen begonnen? Ik was vier jaar en ik ging met mijn vader zingen. Toen begon het. Eigenlijk ging ik blokfluit spelen en zo. Kun je tegen je verlies? Nee. Wat is iets wat niemand van je weet, maar wel zou willen dat mensen dat zouden weten? Ik denk uh, dat ik klassiek geschoold ben, dat ik blokfluit heb ben, allemaal klarinet heb gespeeld en dat ik in een orkest heb gezeten. Dat mogen jullie allemaal weten. <laughs> hoe heb je Toethebon verzonnen? Een tijdje geleden posten we hier een video met Latifa en Jarcinio over hoe het is om vrouw te zijn in de Nederlandse rap scene. Als je die video wil zien, klik dan hier. En abonneer je natuurlijk ook nog eens een keertje op ons kanaal en help spot on de Winterdorm. Zou je zeggen dat er qua roem... En bekendheid dat er ook een keerzijde voor jou aan is. Ja, tuurlijk. Zoals wat dan? Weet je, um, ja. Eenzaamheid, natuurlijk. Privacy is weg, weet je. Eigenlijk de normale mensenleven, mm -hmm. dat valt gewoon helemaal weg. Je leven is super hectisch. Yeah. Uh, je bent altijd twee personages: je bent in de media van onstage en in de media van. Je bent en Een media fellow. artiest en de yeah. media mens. Mm. En daar moet. Uh, uh, stel, ik krijg ruzie buiten. je ja. me helemaal uit, duwt mij. Dan moet ik gaan nadenken, ga ik handelen in de media artiest, dan zou ik gewoon weglopen. <laughs> ga ik handelen in de media mens, dan zou ik gewoon terugslaan. Oh, dus, ja. Continu een gevecht van ja. wie, wie, wie, waar is de balans. Ja. Ja. En uh, die eenzaamheid, daar wil ik het ook nog eventjes over hebben. Wat, is, wat maakt het dan zo eenzaam, deze, de route die je nu hebt genomen? Het zijn mensen die allemaal wat van je willen als artiest, maar niet als mens. Mm. En dat maakt het eenzaam. Je weet nooit wanneer iemand tegen een mediaartiest artiest praat of tegen een media mens. En wat, is dan, wat onderscheidt een media mens van een media artiest? Ja, ik ben gewoon, kijk, ik ben ook gewoon een meisje van 21 die ook graag leuke dingen wil doen en uh, ook graag over, uh, roddelen met elkaar en, en ook gewoon een vriend heeft, weet je, toch? En, en, en, en gewoon, ja, gewoon dat, dat 21-jarige dingen. 21-jarige dingen die eigenlijk normale mensen doen, dat. dat mis je, weet ja. je? En dat wil je ook. Mm -hmm. En vooral als je in zo'n hectisch leven zit, dan streef je er meer naar. Je wilt meer van dat. Je wilt meer geknuffeld worden, je wilt meer gezien worden als persoon. Je wilt, ja. Niet als zeg maar het plaatje dat je aan op, op, stage altijd ziet. Ja. Gewoon ook de persoon erachter. Weet je, hoeveel, weet je hoe moe je bent na zo'n optreden? Mm. Gewoon niet eens van het zingen of zo, hè? Mm -mm. Maar gewoon van het het, het. het andere persoon zijn continu, mm. weet je? Dat, dat, Oh ja, inzet. Ik ben nu artiest. Mm -hmm. Nu sta ik op stage. Nu moet ik scherp zijn. Weet je hoeveel dat van je zuigt, zeg maar? Mm. Je bent gewoon kapot erna. Gewoon echt gesloopt. Yeah. Ja, soms barst ik gewoon in tranen en zit ik in de auto met mijn danseres en mijn DJ' en zo. En dan begin ik gewoon te huilen. Is dat dan gewoon een ontlading? Van, van ja, elke, ja, gewoon, dat het nou, niet. En dan zeggen ze, wat is er nou? Ik weet het niet. Oh man, man, man. Maar gewoon omdat je zoveel hebt gegeven, je hebt alles. Ja. Alles gegeven. Ik ben kapot. Oh, man, man, man. Ja. En, en heb, je, heb je wel zoiets van, oké, okay, dat je nu voor jezelf steeds meer manieren hebt om daarmee om te gaan? Of? Ja, ik, ik, ik heb zoiets van, hou gewoon. Hmm, laat het gaan. dus je, laat ja. het gewoon gaan, want het is juist goed. Als je dat gevoel weg gaat doen. Ja, dan word je te veel robot en dan kom je in een burn-out. Hmm. Je hebt het ondervonden aan ja. Ik vind het zo heerlijk hoe zelfverzekerd je bent, echt heerlijk. Thanks. Het is, uh, wat is qua zelfverzekerdheid nou iets wat je graag zou willen meegeven aan de mensen die zitten te kijken? Weet je waar je moet beginnen hmm. om zelfverzekerd te worden? Uh, jezelf leren kennen. Hmm. Dus zodra je heel goed weet wie jij echt bent, dus ook je slechte dan ga je dat vanzelf voelen. Hmm. Want zelfzekerheid kan je niet in één keer zo in je hoofd uh, zeggen. Nee. Oh, nu ben ik zelfverzekerd. Nee. nee, zo werkt het niet. Je moet jezelf kennen. Ik denk wel, dus zeg maar een kleine kanttekening daarbij Dat wat voor jou vooral, nu wat ik nu over jou heb geleerd. En als ik ook naar mezelf bijvoorbeeld kijk. Dat het wel heeft gewerkt, zo gezegd. Dat je een soort van rock bottom hebt ge, geraakt. Mm. Of dat je je dips hebt gehad. Waardoor ja. je jezelf hebt leren kennen. Ja, ja, ja. Mm. Dus het is sowieso belangrijk om je, je dips... Juist te gaan nadenken mm -hmm. van oké, okay, ik zit nu in een dip, hoe kan dat, waardoor komt dat en hoe kom ik hieruit. Dat ga je in een discussie met jezelf, ja, dus je bent jezelf aan het leren kennen daarin. Mm -hmm. En dan nu tot slot, um, je zit nu midden in al je studio sessies. Kun je ons misschien al wat meer vertellen over wat er aan zit te komen, wat we kunnen verwachten? Ja, ik ga sowieso, uh, ik ga sowieso met een album komen, mm. dus een vet album en in dat album ga ik um, vooral doen wat ik leuk vind. Ik ben nu benieuwd wat jij nou eigenlijk vindt. Hoe zorg je ervoor dat je zelfverzekerd genoeg blijft, zeker in je schoenen blijft staan, zonder dat je andere stemmen te veel invloed op je laat hebben? Ik ga je bedanken voor je komst, man. Ik denk dat je hier was. Jij ja, ook bedankt. Sowieso, sowieso. Kom vaker terug. Sowieso. Ik ga jou vragen om je te abonneren op het SpotOn kanaal. Help SpotOn de winter door. Um, druk ook op het belletje, zodat je geen enkele upload mist. En uh, ik zie je graag in een volgende video weer. Ciao.